Leuk dat je kijkt naar deze week vlog Deze week was ik op cursus En ging altijd met Tessa mee Bijzonder, ja, leuke vlog En Wat gaan we nog meer doen? Steef gaat de mutterun doen En die heeft dus de GoPro mee Maar dat ging niet helemaal goed Dus in ieder geval veel plezier met kijken Vandaag moet ik twee paarden rijden Verona en Bella En ik zit nu op Bel En Ik kan even rijden ik denk toch mijn vader de ook was dat oh, ik gewoon de zo de en wie hebben we hier? Hallo, dit is Verona. En Verona die ondergaat gedweeën alles wat Tessa doet. En Tessa, wat ben je nu aan het doen? Ik ben al voetsen, zie ik wel. Omdat zitten, we, we zitten met de nummer te happen. Dat is wel een hele vieze plek daar. Heb je wat, wat ze heeft gedaan vannacht. Geslapen. Wat zeg je? Geslapen. Oh, Verona die schudt ja. Dus het is waar. Heb je geslapen, Verona? Ja, dat heb ik gedaan en ik lig. Zie je het? Ja. zo. Ja. Nou, daar is Tessa aan het draaien met Verona. En Frona die heeft er vandaag niet zo'n zin in. Het is dus een beetje lastig is ze vandaag. En dan komt ze daar aangestapt. Goedemorgen Tessa. Vandaag is het zaterdag en uh... Rebecca die is een workshop aan het geven. Dus moet Tessa, die moet Verona rijden en Bella. Verona die is vanochtend al in de wei geweest. Niet conform planning. Dus we waren helemaal in de, in de war toen we hier kwamen. Omdat uh, Verona die moest pas later op, uh, op het land. Maar goed, die stond er al. Dus Tessa heeft eerst eventjes Bella gereden. Zeker 20 minuten en Bella staat nu weer uh, op stal en ik geloof dat Bella zometeen ook weer op de wei mag en nu uh, is lekker Vrona aan het rijden. Alleen Vrona die heeft een beetje een slechte dag vandaag. Het schijnt dat ze hengstig is. En dat, uh, dat Volgens mij is ze gewoon bang van die, uh, van die eenden. Er zitten daar twee eenden aan de rand. Ik zal even kijken of ik er eventjes kan inzoomen. Volgens mij is ze bang van die eenden. Zien jullie dat daar? Twee hele gevaarlijke eenden. Ja. We hebben nooit wat die eenden gaan doen natuurlijk. En net was ze ook wel bang voor een, uh, voor een vuilnisbak. Dat is ook heel eng. Dat was deze vuilnisbak die daar staat de gele deksel en dat bankje, dat vond, die vond ze ook niet prettig. Of misschien is ze gewoon eigenwijs vandaag. Dat kan. Ze heeft namelijk ook mijn jas al helemaal bevuild, ze zat hem met de happen. En ze gaf me ook. Uh, nou, ik heb wel een massage gehad vanochtend van uh, Bella. Bella die gaf me een massage op, me, op mijn rug en blijkbaar is dat heel normaal, maar ik vond het een beetje vreemd. Ik was misschien ook een beetje bang, maar Tessa zei dat het heel normaal was. Ja. Nou, dat ik vanochtend een massage kreeg van Bella, vond ik het een beetje eng. En Tessa deelde ook nog dat ik met Bella ging zoenen, maar dat deed ik niet. Nee, maar dat doe ik niet. Nee, ik ga niet zoenen met het paard. Een oh, ook niet met de pony. Hè? Wat zeg jij Verona? Ik mag helemaal niks, toch? Oh, Verona mag niks zeggen. Ze nee. krijgt gelijk de sporen en weg is ze. Nee ik heb helemaal sporen. Nou, maar dat is figuurlijk bedoeld hè? Ben je er klaar mee Tess? Nee. Wat is dit voor houding? Ik knuffel mijn een paard. Oh! Ik dacht dat het een speciale houding was of zo. Je hebt de galop en uh, doorrijden, doorzitten. Je dacht dit is doorliggen. Kijk, de oren die staan nu helemaal naar voren. En dat uh, betekent dat ze, uh, dat ze het wel leuk vindt. Ik wil niet al zo. Kijk, ik zal die oren eens eventjes filmen. Je kan het ook aan de staart zien. Als de staart omhoog staat, wat betekent dat dan? Dat betekent dat het paard moet poepen. Paard, als ze ontspannen is, dan doet ze de staart omlaag. Zijn er zijn allerlei kenmerken van een paard waarvan je kan herkennen hoe het mee staat. Jongens, zoek dat maar op Google. Je ziet ook nu aan de houding van de Vronen dat ze vrij ontspannen is, of niet? Zeg je Tess? Ja. Tessa zegt vandaag niet zoveel. Ga je nog in galop? Ja. Je ziet nu ook dat Tessa die probeert het paard in bedwang te houden, te sturen. Maar dat Verona die heeft daar niet zoveel zin in. Verona die heeft zin in iets anders. Let op de lichaamshouding van Tessa op het paard. Ja, ze stapt heel rustig door de bak. Ontspannen, ze kijkt om zich heen. Ze staat er goed alles in de gaten, natuurlijk. Die weet wat er kan gebeuren. ...dat er ineens daar ook een eend is of zo. Ja, het is wel moeilijk om hier wat interessants over te vertellen. We zijn hier op de Manege Middenhof in Marsluis. Op de achtergrond uh, zien we daar de, de windmolens. Boerderijen. Een stukje spoor. Industrie natuurlijk. Dat is allemaal te zien hier op de Maneesje. Ja, dit is duidelijk de galopgangen. Gelop, de Je kunt ook zien dat het uh, wordt wat uh, verder omhoog uh, geworpen. Dit was de, de niche. Nog een niche: de uh, galoperende niche. <coughs> het is een beweging die komt uh, voort uit uh, Duitsland, maar dat uh, voor het eerst was uh, geïntroduceerd in uh, 1956, waar. Uh, een beroemde Duitse uh, Amazone. Die heeft verzonnen door de, door de niche uh, eigenlijk tijdens de galop te doen. Je kan het ook na de galop doen, in, uh, in draf of in stap. Het beste is eigenlijk om de niche te doen na het paardrijden. Soms heeft de Amazone ook wel de niche. Nou, ik zit wat te vertellen over je galopgang: uh, dat je ook een niche ertussen deed. Wat zeg je? Verona heeft erg gehoest. Ging ze hoesten? Oh, ik dacht, het, het was een niche. Oh, nou sorry, Verona. Ik dacht dat het een en, niche. Ik gaan het opbouwen en dan ga ik een klein stukje gaan lopen. Maar dan, als het dan gaat hoesten, dan weet ik dat het zo goed is. Oh, dat is uh, geen goed teken. Dus als. Uh, ik zal het even herhalen. Op het moment dat uh, een paard gaat hoesten, dan moet je het eigenlijk wat rustiger aan doen. Eén, twee keer hoesten was dus niet erg. Kijk, Tessa, die masseert nu even haar neus. Dat is altijd goed als een Amazon even de neus masseert. Want dan kan ze daarna beter paardrijden. En, uh, oh dit is weer een knuffel of zoiets? Nee, dit is van, ik uh, dit is een beetje gênant. Wat vind jij gênant? <laughs> nou, <tus> Dames en heren, dit is, uh, dit is paardrijden voor uh, gevorderden. Vrona denkt, nou zie je ook die oren die staan naar achter toe, dus Vrona vindt het ook niet, uh, niet zo leuk. Nou, die staan niet naar achter toe. Dan zal ik even met je praten, Vrona? Ja, vind ik ook hier. Paardenslijm. Zie je, daarom nemen we meestal onze moeders mee. Wat zeg je? Daarom nemen we meestal onze moeders mee. Omdat? Omdat die betere teksten hebben. Ja. Ja, ik probeer ook wat, wat teksten te verzinnen, want uh, anders is het wel heel saai, zo'n rondje. Dan zet je muziekje onder. La la la la la la. La la la la. Ik leef niet meer. Nou, meer heb ik niet te zeggen. We sluiten af met een spreuk van Tessa. Tessa, heb jij een spreuk voor vandaag? Als eenden in de bak zitten, dan zijn de paarden onrustig. Goedemorgen, zondagochtend, veel te vroeg. Steve heeft besloten, ik ga de mutteren lopen. Toen had ze ook nog besloten, er moeten vlechtjes in maar Ja, nou ja, oké, okay, ik kan vlechten. En onze paarden moeten toch het weiland op. En ze gaat met de GoPro of filmen. Die heb ik dus net gegeven aan haar. Zo, daar. Ze is nog niet wakker, dus we moeten het hier denk ik even mee doen. Beetje jammer. De co die doet het niet. De accu had ik opgeladen. 98 procent. Dat is wat er nou mee is. Dus nu kunnen we niet kijken hoe Steve de Muttrum doet. Maar goed, dat maakt niet uit. Want in juni gaat ze gewoon weer. En dat doet hij het vast wel. En anders laten we maken. En anders dan uh, hebben we een nieuwe nodig. Ja, yes. Dat is een beetje jammer, ja. Nou, ik... Uh... Ja, mijn moeder die heeft spulletjes gekocht en Christine. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb uh, klein nee, Ik heb uh, stoepkrijtspray gekregen. En dat heb ik in een manen en een vrolijk gedaan. Waardoor ze nu een roze manen en een roze vrolijk heeft. Ik zelf ook een klein beetje in mijn haar gedaan. En ook in de staart van de onderkant. Dus een beetje hetzelfde dingen hebben in onze staarten. Dus dat we hetzelfde hebben in de staartse. En eh, eh, ook nog een soort van lijn. En daarop kan ik roze glitters doen. Even een stapje naar achter, want zo kun je het niet zien. En roze glitters niet. Nou, succes. En dan heb ik ook nog iets voor Hoeven, maar dan moet ik die dadelijk eens op schoon gaan. maakt niet uit. Wij hebben een roze meisje. Ik zal even inzoomen op de hoefjes. En op mijn. Tess moet nog wel even leren om gelijkmatig dan het aan te brengen. Ja, ik, het spijt me echt wel wel. Roze. Roze. En de staart ook. Roze En paars. Roze. En paars. En roze. En dan gaan we nu naar de andere kant. En dan hebben we... Blauw. En... Ik wil het een keer uitproberen, maar nu is het online. Sorry Tirano. het spijt me. En ze staart dus ook ja. en paars. Nou, om dingen te doen. Ja, maar ja. Ja. Dat je ook wel Nou ja, ik moet wel toegeven, dames, het is wel echt cool. Ja. Jullie zien er wel stoer uit. Ik ga zo rond, dan voel niet zo in les. En Alice is er ook bij. En welke les dan? Berustend zitten. Krijg maar zin Ja. Zin in? Ja. ja. Oké. Okay. <laughs> Eerste Pinksterdag. En wat doen wij? We ja, hebben het al bijna. Ja. Paardrijden. Kijk, Kimmetje zit op Jinjau. Zeg ik goed, hè, Jin Nee? Jingao. Hoe? Jingao. Ik bedoel maar. Ik, ik kan dat gewoon niet, jongens. Ja, dat, is wel cool. dat is een echte hengst, dames en heren. Vergis je niet. Zien jullie dat? Nee, ik ook niet. Maar hij is het echt. De woeste hengst van de tante van Steef, hè? Oh ja. Oh, ja, jongens, dit is de tante van Steef. Vergis je niet. Jolanda. Kijk. Ik met Ja, ziet niet uit? En gaat hij Hop, hop, hop. Nou was het zo. Nou was het zo dat ik van onze lieve Chris. Kijk daar. daar had ik een cadeautje gehad. Ik mocht namelijk meedoen. Alleen toen besloot Verona de longen uit de lijf te hoesten. En de afgelopen weken hebben vader opgezeten. Tess heeft erop gezeten. En Kim natuurlijk. En Kim zei al van ze hoest nogal. ik dacht nou oké. Okay. Maar toen ging ik er gisteren op zitten en toen dacht ik, ja, ze hoest echt heel erg. Dus helaas kan mijn cadeautje niet doorgaan. Maar ik vond het wel heel lief. Testie rijdt wel mee, Kim rijdt mee. Dus op zich, uh, rustig ochtendje. Kijk, Roos heeft weer wat voor verzonnen. Iets met uh, balletjes. Dat doet Roos wel vaker. En wat krijg je dan? Dit. Gaat het goed, Gaat het goed, Kim? Wobbel, wobbel, wobbel. Het is net een tenentermin nu. Doe maar het, uh, de beweging van de galop zo op de bal. Ze zijn klaar voor de kliniek. Ik zal het even filmen. We hebben hier roze. En Oh, die staart, die staart is echt waanzinnig. Heel gaaf. Dus uh, ik, ik, denk, ik denk dat het wel kan nu. Tada! Ja, Nee, dat zie ik. En weet je nog dat we op hebben zo met een puntje in je zadel? dat is ik Maar dan wandel je rust voor te maken, Het is ook niet ik niet zo. Ja, goeie. Dit is een Tessa. Dus klein gaan staan en zachtjes weer gaan zitten. Donderdag! En lekker aan het rijden. Heel keurig. We hebben nog even de dierenarts laten komen afgelopen, tch, tch, goed zeggen, dinsdag. En ze bleef hoesten, dus ze heeft nu een kleurtje gehad, Verona. En nog een of ander pompje. En vandaag heb ik dan voor het eerst weer erop gezet na anderhalve week. En het hoest is een heel stuk minder, maar ze ademt nog wel zwaar. Dus we houden het nog even op veel stappen en in stappen wat oefeningen doen. En heel weinig draven. Ik denk 5 minuten of 10 minuutjes gedraad of zo. Toen moest ze inderdaad nog wel hoesten. Maar na drie keer of zo kon ze wel draven. Dus toen heb ik even vijf of tien minuutjes gedraafd. En toen ben ik wel weer gaan stappen hoor. Is stap nog wat oefeningetjes gedaan? En ja, nu is een vriendje van Tess even aan het uitstappen. Het is dus vooral heel veel stappen, maar wel lekker om er weer even op te zitten. Want dat is ik altijd wel heel snel. Wel leuke dingen gedaan natuurlijk. Maar ja, ze staat ook lekker op de wei. Dus dat scheelt ook enorm. Dus uh, ja, dat. Kom je op de manege, zie je daar een paar sokken daar. en een paard. Hé, hey, dat paard dat ken ik. Dat is mijn paard. Vandaag is vrijdag. Tess is lekker aan het rijden. Vrona is nog niet helemaal beter, dus die staat in de stadmolen. Daar heb ik gisteren mee gereden zoals jullie gezien hebben denk ik. Of misschien ook niet. Die staat in de stapmolen. Gisteren heb ik wel met haar gereden, maar uh, ze hoest we nog wel. Dus ja, toch maar even weer een dagje vrij. Even op de andere hand galopperen, Moppie. Ja, ze heeft medicatie en dat gaat op zich heel prima. Dus dat houden we nog even lekker vol. En dan uh, gaat het vast helemaal goed komen met haar. Supervrouw vrouw. Ze galoppeert lekker in de rechtergelop. Daar zijn we wel heel blij mee. Het heeft veel moeite gekost. Maar als ze nu netjes loopt, dan gaat het in één keer goed. Dus dat is echt super fijn. Lekker paardje. En lekker meisje. Leuk dat je hebt gekeken naar deze week vlog. De winnaar van de keycord die Tessa uitgedeeld heeft. Die verschijnt nu hieronder in beeld. En die gaan we natuurlijk ook gewoon eventjes mailen. Allemaal bedankt voor het meedoen. En misschien als we weer wat leuks hebben. Dat we dan nog een keertje zo'n winactietje doen. Gewoon een kleintje. Als je dat leuk vindt laat het dan hieronder in de comments even weten. En ik zie je heel graag morgen voor een nieuwe video. Doeg!